Einde aan de grijze muizen. Vrouwen zijn gewoon veel vlotter en gezelliger en leuker en... Dan mannen. Dan mannen. Over het algemeen. Dan de mannen die ik in eerste instantie in het archief ontmoet heb. Ze zijn wat schoner. Volgens de, de, volgens de wc. Maar die die de te doen Dat als een mannelijke onderzoeker of een vrouwelijke onderzoeker hetzelfde historisch onderzoek doet. Dat een vrouw het dikwijls meer in plaatjes kan beschrijven en mannen meer... Het, uh, het technische en het, uh, de platte tekst, zeg maar. Niks specifieks. Ik vind namelijk dat vrouwen en archieven en mannen en archieven geen andere uh, verbinding zou moeten hebben of dat dat iets anders moet zijn. Dus voor mij heb ik daar geen speciaal gevoel bij. Nou, eigenlijk is het eerste waar ik dan aan denk, vrouwen brengen kleur in het archief. Hoewel, deze mannen, die kunnen er ook wel van. Ja. <lacht> het eerste wat in me opkomt is te weinig. Uh, ik geloof niet dat er te weinig vrouwelijke onderzoekers uh, in het archief zitten, maar ik vind wel dat uh, het aandeel vrouwen in archiefmateriaal is echt wel te weinig is. Dat kan meer. Dat kan beter.